De gans, het uh, jaareinde komt eraan en dat is altijd een goed moment om eens terug te blikken op het voorbije jaar en misschien al eens vooruit te blikken naar 2023. Als jij als chief economist van de Grof Peterkamp terugblikt op 2022, wat ga je vooral onthouden? Ja, dat het een heel moeilijk jaar was natuurlijk. Een oorlogsjaar waarbij die oorlog dan net nog een, een laag legde op die inflatoire druk die al echt aan het ontwikkelen was in 2021, dat mogen we niet vergeten, maar die oorlog maakte het moeilijker. Dat maakte het ook nog voor centrale banken lastiger om in te grijpen. Maar ze hebben het natuurlijk fors gedaan, net om die inflatieverwachtingen onder controle te houden. Maar dat heeft natuurlijk wel ervoor gezorgd dat we een enorm gesynchroniseerde monetaire verkrappingscyclus hebben gekend, hè, waarbij de Fed die rente heeft verhoogd tot, uh, tot 4% nu, uh, die beleidsrente, net iets meer dan 4%, in Europa tot 2%, ook andere centrale banken. Dus dus, en die inflatoire druk die is maar blijven stijgen eigenlijk. Het is nu, pa, nu maar pas eigenlijk dat we het einde in zicht weten. En daarnaast is het natuurlijk ook zo dat die vertrouwensindicatoren dat die ook heel sterk naar beneden zijn gekomen. De harde economische cijfers bleven iets beter overeind. Dat was waarschijnlijk omdat er nog een zekere inhaalbeweging was, een zeker momentum na die heel moeilijke twee COVID-jaren. En wat betekent dat dan voor 2023? Wat zeggen de eerste indicatoren? Ja, die zien er niet goed uit. Hè. Dus die vertrouwensindicatoren die zijn eigenlijk consistent met een recessiescenario. We denken uiteindelijk dat het een milde recessie, een milde recessie zal zijn. Um, waarbij de consumptie toch onder druk komt, waarbij ook de investeringen een beetje geplaagd worden. Um, al bij al vrij mild, maar veel zal uiteindelijk ook afhangen van de energieprijzen in Europa en in Amerika zal het vooral gaan over die, die arbeidsmarkt die nu nog altijd in een soort van oververhitting zit. Maar we zien in Amerika toch duidelijk een pad naar lagere inflatie. Uh, door ook een, een verdere verbetering van die, uh, van die voorraadketens, vo van ook de, de, de kosten voor huisvesting die toch dalende zijn. En dat heeft net een heel belangrijke impact gehad op die kerninflatie dit jaar. Dus ook daar zullen we allicht een positieve impact zien. En ook een vertraging van de arbeidsmarkt, wat dan zal moeten leiden tot lagere loongroei. In Europa zal het net iets moeilijker zijn, denken we. Daar heb je nog de interactie voeding- en energieprijs, die toch verder doorcijpelt naar de, de, de, de verdere prijsstijging de onderliggende prijzen in, uh, in de economie en de lonen die toch nog ja, een beetje een inhaalbeweging te goed hebben. Dus wat betekent dat nu voor het monetair beleid? Het dus is waarschijnlijk dat de Fed tegen einde van volgend jaar die rente voor een eerste keer zal kunnen verlagen, maar in Europa denken we niet dat de ECB daar al zal, zal aan toekomen. Je verwijst naar Amerika en naar Europa, Hans, maar het meest verrassende nieuws kwam ongetwijfeld uit China de voorbije twee weken. Het regime heeft een aantal covid-beperkingen eindelijk teruggedraaid. Hoe interpreteer jij dat? Ja, daar hinken we een beetje op twee gedachten eigenlijk. Enerzijds is er natuurlijk de, de economisch-sociale druk, hè, dus een nulgroei, een heel zwakke groei dit jaar, maar ook sociaal, de, de spanningen die erg opliepen. We hebben dat gezien in verschillende steden. Uh, anderzijds natuurlijk ja, heb je ook het feit dat de immuniteit onder de oudere bevolking onvoldoende is. De vaccinatie staat nog niet op punt. En de capaciteit op intensieve zorgen is allicht ook onvoldoende. Dus dat maakt dat als, als die covid-maatregelen worden, worden losgelaten of zeer sterk uh, uh, versuppeld worden, dat uiteindelijk ook de besmettingen fors zullen oplopen. En dat zal toch ook wel een rem zetten op de economische inhaalbeweging die we desalniettemin wel verwachten. Ja. Als we dat nu vertalen naar de beleggingsstrategie... 2022 is een lastig jaar geweest voor aandelen. Bijna alle activa klasses hebben klappen gekregen. Wat betekent dit voor aandelen in 2023? Zien jullie al licht aan het eind van de tunnel? Um, we gaan zeker het jaar niet heel agressief in, dus we blijven voorlopig vrij voorzichtig gepositioneerd ten opzichte van aandelen. We denken wel uiteindelijk dat de aandelen een oké okay jaar zullen doormaken, maar waarom zeg ik um, dat met een, een eerder gematigde stem? Dat is omdat uiteindelijk aandelen ook de voorbije twee maanden eigenlijk al een duidelijke remonte hebben gezien en dat we ook nog een beetje de, de impact op de, de bedrijfswinst zullen moeten afwachten um, begin volgend jaar. Uh, anderzijds natuurlijk zijn de waarderingen wel interessanter geworden en dat in combinatie met een eerste renteverlaging die we verwachten van de FED eind volgend jaar, zou wat dat betreft toch, uh, toch een beter jaar moeten op kunnen leveren dan, dan dit jaar. En wat zijn de andere accenten die jullie dan leggen in de portefeuille? Ja, als we dan nog even terugkomen op aandelen. Qua regio zetten we net iets meer in op de Verenigde Staten, waar de kwalitatieve groeiaandelen iets beter zouden moeten kunnen profiteren van, uh, van de rente, van de iets lagere rente die we verwachten naar het einde van volgend jaar toe. Europa zou kunnen volgen, maar dat zal vooral afhangen van de energieprijzen. Daar. Uh, ja, denken we dat de gasprijzen toch nog vrij hoog zullen blijven. Uh, en China, ook dat krijgt net iets meer weging omwille van de versoepeling qua maatregelen. Naast aandelen kijken we ook meer naar bedrijfsobligaties. We denken dat het renteverschil met staatsobligaties kan uh, inkomen, kan verkleinen. En dan is er nog de dollar. De dollar kwam de voorbije maanden iets onder druk. We denken dat die, die neerwaartse druk voor de dollar nog een beetje kan aanhouden. Maar we blijven wel in belangrijke mate vasthouden aan die dollar. Net omdat het een, een zeer belangrijke Activa is om onze portefeuilles te, te spreiden. Hans Bevers, bedankt en prettige feesten. Dank u.